Nu ja met Nossie. Let me los. Hoi hoi. Weet je zeker dat het gaat lukken Nossie? Maak me geen zorgen. Let me op. Zo, alle zes geraakt. Het waren er zeven Nossie. Opsie! Denking! Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie wel veilig, oud en nieuw, hebben gevierd. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.